Het allerbelangrijkste voor ons is het vertrouwen van de klant. Maar wat is dan vertrouwen? En vertrouwen, ik zal een voorbeeld geven. Er wordt in onze branche heel veel een APK aangeboden voor twee tientjes. het ah, ja, ja, delen. Moet je het kopen proberen? Ja, tuurlijk, ja. dat zegt ze ja. allemaal. Alleen jaren terug, ik denk dat het al een jaar of vijf, zes terug is. is, er in de Elsevier een onderzoek geweest, wie is nu de betrouwbaarste Nederlander? En er kwam volgens mij op stand 1 uit een notaris of een dokter, maar helemaal onderaan de lijst stond een autoverkoper. En waarom? Waarom stond hij daar? En die autoverkoper die heeft iets over zich van, ja, nou heel platweg gezegd, er wordt die persoon de mythe te boel gehakt. En dan denk ik van ja, wij zijn techneuten. We gaan een auto maken van een klant. Mm -hmm. En dan sta ik met 1-0 achter. Want ik word geassocieerd met die verkopen. Ja. Want als een klant weggaat met 5 tientjes. of gelokt is met 2 tientjes. en die moet een rekening van 300 euro betalen. Ja, dat is wel waar. Ja. En daar moet duidelijkheid in komen. Ook dat mensen zeggen: uh, Mijn olielampje brandt. olielampje brandt? Ja, dat is best vaak. Ja, ja mijn auto heeft net een APK-keuring gehad. Waar is een APK onderhoud? Dat onderscheid weet je onze consument. Hè? En dat proberen wij aan alle kanten naar buiten toe te brengen. Dat die consument ook bij ons iets kan halen. Wat ja. niet direct iets kost. En dat zullen we kunnen vertrouwen. En dat zullen we ook vertrouwen. Je verkoopt van alles. Natuurlijk ook verzekeringen. Ja. Um, zie je dat mensen daar ook dat ook eerder vertrouwen omdat jij een verzekering verkoopt. Uh, bij die auto of hoe werkt dat voor jullie? Kijk, een verzekering verkopen voor die wij verkopen vanuit uh, uit de garage. Ja, Dat heeft ook te maken met die klant gunt ons iets. En die klant heeft ja, dus vertrouwen. En is die verzekering dan duurder bij jullie dan dat ze hem ergens anders af zouden sluiten zonder jullie? Als nee, dat hoeft over het algemeen genomen niet. Alleen het is vaak, mensen hebben een verzekering en dan hebben ze in een compleet pakket zitten en dan zit die autoverzekering ook in. Ja, ja. En dan zeggen ze van oké, okay, dan laat ik die auto rommel. Allemaal bij die garage. En de rest. Ja. En dan kunnen we toch die autoverzekering verkopen, want ze weten dat ik met mijn auto daar kan worden gevolgd. Ook dat vertrouwen. Ja. Ja.